Nieuwe Efteling video uh, Vandaag is Vogelrock maar liefst 24 jaar geworden. Dus we gaan erin. Uh, dit gaat niet echt per se informatievideo worden. Ik loop ondertussen naar, naar Vogelrock en dan laat ik het intro afspelen. Nou, ja, bij je eigenlijk niks meer zie je? Vogelrok, een heerlijk ritje natuurlijk. Naar Efteling Wonderland gegaan. Ik heb bubble tea. Kijk. Lisa ook. <laughs> maar kijk, ik ga. Ik, uh, ja, ik ga het even proberen. Je hmm. andere heb ik ook al geproefd. Ik vind. Uh, uh, de hoedemakers. Dat volgens mij met kokos, als ik het goed zeg. Ik heb kokos, ja. Want die vind ik sowieso niet lekker, kokos. Uh, en dan heb je ook nog één met um, gewoon een tropisch drankje. Daar proef je de bolletjes niet echt. Dus dit echt aanraden als je er bent. ga dit echt. Dat vind ik zo doen? Kijk, ik heb hier een. Gaan we pakken. Ik weet het is goed, wat we doen. Dit is op bubbel. Ja, no. yeah. hartstikke lekker. aanraden Nou, de show is bezig. Hey, ik heb voor iedereen een goed speciaal voor jou een de Kees ja, is voor Van alles in Kijk, mag je jullie hier komen staan? Nee. Zo. Ja. Dan Dan ik ben, ah, uitresloopt er zo. Want een hoedje is een hoedje. Zonder hoed ben je op af. Zonder hoed ben je pas af. Zet jij een hoedje op? Dan neem ik daar een hoedje op. Oké, okay, en nummer 2, gaan klaar. Ja, dit mag je worden hoor. Ja, dit model, dat is gewoon wel een tiende maag. Als je een park hebt. Een feest, meteen zo kijken. Ja. El, en ook vooral op de delicate. Ja, dat, was, dat was super goed gedaan. Je mag hier zo komen staan. Kijk, kun je het zien? Ja, top. Oké, okay, wij uh, hebben hier de dag tot op de tel afgepland. Net als dat konijn dat hier steeds ergens rent. En dat konijn dat maar opgoed en raast en nooit genoeg tijd heeft, want altijd heeft hij haast. Eens even kijken. Jij? Ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet. Heb ik dus ook goed. Kom maar mee. Ja, ik heb speciaal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kom maar hier. Kijk, ik heb er ook speciaal voor jou een prachtige hoed gemaakt. Hier oogjes oh, oh, doorheen. Kijk deze prachtige creatie. Speciaal voor jou, hoe komt die? Toen aan de hele wijde wereld Dus dit kunstcentrum je hoofd. En wij als van de maken echt behoorlijk uitgesloofd. Zet hem op je kop, dan moet je. Even lopen met je hoedje. Want een hoedje is een hoedje, zonder hoed ben je Kijk, ga maar! Een applaus voor het volgende model! Nou, kijk eens naar nou wat deze hoed uitklapt En explosie ja. Zo! Goed, Goed lekker hierbij staan. Oké, okay, we gaan eens even verder kijken. Hmm. Jij, ja, was Kijkje verrast? Oh, heb ik vandaag nog een hoedje er? Kom maar eens even hier. Want ik heb een hoed bij dus gemoet. Dus speciaal voor jou heb ik een verrassingshoed. Ja? Nou, alsof het gewoon gemaakt is. Kom maar staan. Zo, kijk. Ik pak hem hier. Nee, een kleine verrassingshoed. Daar is die. Oh my God. Sorry. Kijk. Zet er op je kop, een hoedje, even lopen met je hoedje, want het hoedje is een hoedje. Zonder hoed ben je om af, hoed ben je pas maf. Zet jij je hoedje op, dan ben ik daar een hoedje voor af. Gaat u naar de allerlaatste. laatste? Oh, de volgende creatie komt op door het bijzondere kleurenpakket En zit er vooral op een Je moet mijn een rotonde, en we zien. Kijk, mijn prachtige creaties. Hey, en je lief publiek, geef ze niet zomaar iets laks hè. Nee, niet zomaar iets laks, niet zomaar iets laks. Geef ze een spetterend. maar keihard applaus. Goed zo. Goed Zet hem hier op, dan moet je even nog veel met je hoedje. Want een hoedje is een hoedje, zonder iets ben je op aan. Zonder ben je vast maf, zet jij je roetje op, dan neem ik daar de roetje van af. Zo, het is één groot feest en uiteraard neem ik even een teken en een heerlijk stuk taart. We gaan nu naar Droomvlucht. Uh, we zijn even net, uh, die, die, trouwens, die, show, uh, die show ken ik nu al uit mijn hoofd. Ik ben er twee keer geweest, drie keer geweest. Ik ken die hele show van de modeshow al uit mijn hoofd. We gaan eerst zoals het Volk van Laan. En dan gaan we naar de overvlucht. Let's go! Van de hoogste glijbaan. Ja, hoogste. Het is eigenlijk best hoog, want hier boven zit meteen zo'n poppetje met zo'n toren. zit volgens mij hier. Daar gaan we. En daar? Ja, Gaat jongens, het is echt een hel om hierin te komen. Nee. Help. Ja. Daar, gaan daar gaan we. Even ligt het licht wat minder vuil. Wauw! Ja, dat zijn Ik vind of leuk. Gaan we nou de machine fila? Volgende? Sowieso, het hoofdelijk. Dat blijft echt Het is zieke. Dat is zieke. Ik vind het echt mooi wat je kan. Er. er zit hier een verhaal op bij. Ja, ik Wauw! Er zit er gewoon een verhaal bij en dat is gewoon leuk. Geen verhaal bij jullie. Oké, okay, we gaan in Ravlijn. Het is de nieuwe show. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik heb niks op het, ik heb alles ontwijkt op het internet. En ik ben gewoon benieuwd. heel graag. Ja? Volgens mij, ja. Nou, we gaan het filmen in ieder geval. Trouwens, disclaimer: als je nog niks van de show wilt zien, uh, skip dan dit stuk even.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 You need to help. en de beste vechters en instructeurs van het graafschap. Eerst zullen ze jullie alle vaardigheden van het paardrijden leren.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 Jouw element is hout. Hey, jouw magische kruisboog mist nooit zijn doel en is zo sterk als de wortels van een boom. Lisa, jouw gewelfde zwaardschelp kent geen geleide. Het geeft je macht over water. De vurige ruiter. Met dit zwaard beheers je het vuur en kun je de eenheid van de elementen leiden. Jos, jij ontvangt de dubbele dolk. Met dit wapen kun je de aarde laten beven. Kikken! Wat heb je gedaan, jonge dwaas? Je hebt het kwaad gewekt. Kijk, een val. Olaf's vervloekte vogel. Dit is een slecht voorteken. In vergelijking met mij stel je helemaal niets voor. ¡Se te Ik niet dat jullie ook maar iets ja, ja. kunnen doen tegen mijn macht. Ik zal er met mijn van alles aan doen om Rachelein in mijn macht te houden. Vlucht! Voor het te is. Arme glazen! De onverschrokken jonge helden hebben je verslagen. Wij hebben je verslagen.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 De muziek was goed, het is wel, de playback, het, dat is, het is natuurlijk ingesproken en hun praten gewoon, en zeggen niks eigenlijk. Het, het komt beter, maar ja ik snap dat je al heel veel, ja, het is al heel vermoeiend om daar te staan denk ik. Dus je doet het ook echt niet aan, maar de muziek joh, is heel hard. Ja, ook gewoon fantastische muziek, echt. heel oh, mooi ook, ja. Dit is echt de beste muziek van het hele, hele park, hoor. Ik zweer, die muziek daar ondertussen. Zo, fantastisch. Ja. Wij lopen ondertussen door naar Ruikrijk en dan laat ik daar nog wel leuke dingen zien. Nou, wij gaan naar Piranha. Ik ga het nog filmen en daarna eindig ik helaas de laatste video. Maar ja, ja, niet getreust. Ja. volgende week komt er weer een. Nou jongens, we gaan. Pootje. Lekker op het natte plek, Lisa goed tegenover mij Hartstikke fijn, ik ga lekker in de midden denk ik Hopelijk nog niet al te nat Lijkt niet echt fijn, want we moeten ook nog naar huis Toch? Ja, maar dan gaan we naar huis Yep en dan sluit ik dadelijk ook de video af We gaan zijknat, nat worden, jongens, weet ik nu al dat is heel dom, hè, Lisa? Oh, waarom zit ik hier altijd verkeerd? Lisa, ik zit hier altijd bij deze verkeerd. Ja, nee. Nu, deze een keer niet. Nee, nee! Oh, wow! Zo! Deze is niet Oh god. Hé, hey, ik, wist, ik, ik wist dat deze heftig waren, niet zo heftig. Dat Oh, Lisa. Lisa mag nat worden. Nee. Bots, bots, bots. Nee, nee, nee. Stijn en ik gingen hier met ogen dicht in dood zijn. Ik zet ook even je mijn tas neer. Als je niet gaat vallen dan. dat dus lijkt me in ieder geval zo fijn. auto is weer lekker rustig. Echt, jongen. Ja, maar ik wil daar niet zitten, want aan elke kant bij mij zit zei nat. Dus ik kan lekker in het midden. Goed zo, goed zijn. Ja, maar die... God monden! Nee! Nee! Nee! Nee, vlek erop! Nee! Nee! Nee! Nee! Daar nee. nee, nee. oh, well, meer. Ik ben nu al nat! Kijk dan! Ik ben nu al nat! Je ruikt hier wel die typische piranha geur. ook alleen met mijn GoPro in. Hè? Ik wil hier gewoon niet met mijn grote camera in. Ja, snap ik snap het wel. Nou, een zwembad, zie ja, je het trappetje. Ja, zei ik daar Ja, hield ik vast. Tonk! Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. Nee. Nee nee. Nee. Oh, nee. nee. nee, ik ga even wisselen hoor. Sorry Efteling. Sorry als jullie dit zien. Dit ga ik even mooi... Zo. Ik ben blij dat ik daar niet wegging, dat ik daar wegging. Holy shit, ik, ben, ik heb wel echt een zeiknatte reed, maar dat maakt niet uit. Zo, ik ben blij, ik ben even blij dat ik daar weg ben. Oh wij we staan hier, wij staan hier altijd vast hè. Ja, nu zitten we weer Nou, ah, ik kan hier even lekker filmen. Oh, Toch kijk, kijk dit kantje dan. Ja, maar ik, ik denk als ik daar blijf zitten dat ik natter was. Nou. Nee, mensen zitten daar volgens voor... mij... Nee. Gelukkig, mensen zitten niet te sproeien. Let wel namelijk. Zagen we vanuit het station. Wow. Ah, ga dan nou naar voren, moet dat er mensen aan komen rennen. Ja, die komen al. Zo, in, wat gedaan ja. Nou, weg bij het laatste, bij het laatste dat er dan, dan had er ook niemand staan Jawel, daar doet er eentje nu. Oh god, ik ga me vasthouden. Oh god. Oh, ja, en dan gaat weer botsen en dan ik iets. Ik weet het nu al, weet nu al? Nee. Ja, zie je? Ja, ik <laughs> weer. Ik, ik wist het. Ja, nee, kijk maar. Ja, wat nou? Kijk maar! Wat nou? Kijk maar! Wat nou? Ah! Jezus, mijn schoenen! Lisa, ga weg! bots, kleuterneet, kleuterneet, bots, bots, bots, ja, nee, nee, nee, nee nee nee. Ja ja bots, verder, verder, nee, nee, nee. verder. Dat nee, nee. nee. dacht ik niet, hè? Ja, die ging wel goed. Ja, ik dacht even wel. <laughs> oh jezus, niet je moet ook niet bewegen in het ding. Ik word daar achter. ik word daar zit. Ja, dat je. Ah, lekker. Daar gaan we, lekker. Nog. Nee, daar komt die hele heftige klote! Nee. Nee. nee! nee! Nee! Hey! Bots! Hey. Bots! Hey! Hey! What the fuck! What the fuck! Woow! Woow! Kijk, kijk, kijk! Helemaal shock ik Het gaat helemaal in shock hier. Heftig ja, ik wist dat hij heftig kon zijn. Hey, goed aan uh, het Nee, echt. nee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nu mag zij echt. Nu mag zij echt. Ik wil je twee keer. Nee. Ja, ja, ja, Fies, ja, vies. Ja, vies. ja, vies. ja, vies. ja vies. nee, Lies, blijf zitten. Nee, ja, ik wil dat niet. Ik wil het van jouw content. Hij mega Lies, die content. Nee. Nee! Ja. nee! nee! Nee! Nee! Nee! Nee! <lesen> Laat ze pissen! Ja, is... We zijn nat! Maar <lamICH noise> ah, jij sowieso het meest. Ik wel hoor. Ja, ik heb hier alleen al mijn sokkies. Ja, maar jouw sok die zweet toch al, dus die is toch mat. Nog een keer? Ja. Ja? Let's go, dan gaan we de volgende keer. Gaan we ook filmen? hè? Ja. Natuurlijk. Gelukkig Geluk in deze attractie Ach, bestaat niet. Ik oh, bijna wel zo wild als Petersus. Oh nee! Even, ik bedoel sowieso, ik Ja, als hun godste, als hun godste, nee! Ja, nee! Niemand zegt waar We zitten niet in Plopsaland hier, hè? Oh, we zitten in de Efteling. Daar nou, waren we Plopsalans. maar. Ja, nee, ik zou liever, ik zou liever nu op dit moment in Plopsaland zijn om eruit weer te proberen. Oh. Ja, dat kan jij niet? Als... Nee, daar kan ik niks van zeggen. Daar wil ik wel heel graag in. Wat huis en nieuwens, veel graag Die lancering, jongens. So. Ja, nee. Ja. Jij bent. ja. Oh nee, maar deze is niet zo erg. Als wij die allemaal... Wat deze is niet zo erg. <laughs> Wat deze is niet zo erg. Nee! Hé, Snoedsel! Snoedsel! Woeh! Snoedsel! Het drukt in mijn nek! Het drukt in mijn nek! Het drukt in mijn. Het Het drukt in mijn nek! Het drukt in mijn nek! Jij bent zo so nat! Sheep is niet met mijn lievelingstal! <laughs> Het, ja, het, stroomt, het, niet, het stroomt op plekken die je op YouTube beter niet kan noemen. Tering. Als hij als dat ding nou spuit, hebt dan ben je zo hard Ach, Ach, wij boeten niks meer dat ik nat word joh! Ja. Ik mag ik nat worden! Ik ga laten leggen. Nou, Lisa mag zo nat worden Ik ga niet nat worden, ik wel. Alles euh, behalve dat jij niet nat wordt. Ah, nee. Dit is niet fijn hè. Ik, ik, ik voel het op plekken die je niet wil weten. Mijn rug? Hé, hey, ik moet nog uit eten trouwens hè. Met deze kleren. Ketsoort. Lisa, Alsjeblieft, Lisa. Lisa, nee, waarom ik het dan? deze val, daar gaat me niks boeien. Je krijgt een emotie trekken. Oh mijn god. Ben ik even mazzel? Lisa mag nat worden. Zullen we nog een keer gaan... Lisa mag nat worden. Zullen we hier nog een keer gaan... Take... Die is niet gezond! Hey, Paul, ai, ai, oh. We gaan nu echt dood. Oh, yes, let's go. Ja, de liefde is een waterval. Ik ga wel spetkan om een. Mijn... Nee, mee. het is begon, ja. Oh, ja, ja, ja. We, We zijn dood. Maar, ja, jij gewoon. Ja, ik zie het al. Ik zie het al. Ik zag het. <laughs> GL Die gaat nog een keer? Hè? Ja, ik zeg je dat ik nat hoor. Ja. Maak me maar nat. Sproeijs maak ons maar nat. Maak ons maar nat. Die heb ik maar ja. Nou, deze kan ook zoals echt verraadelijk zijn, hoor. zei je toch? Ja, dat het toch? Heb Handen echt het sterf van de kou, hè, even serieus. Ja, gaan we nog een keer, maar ik wil even dadelijk, ik ben te zeiknat. Het strupt in mijn onderbroek. Ik voel net alsof ik in mijn broek heb gepist. Is niet fijn, nee. Ik weet niet of jullie het weten. Is kutgevoel. Toch Lies? Ik vind dit niet fijn. Ik vind het niet fijn. Lisa, dat is niet fijn. Zo eens als wij hier naar Lokke gaan. Jij mag nat ga ik dan weer naar jouw kant. Jij gaat dikke op de natte plek zitten. Dan ga je daar zitten. De natte plek! Ga maar op de natte plek zitten. Ga maar in het water. Hé, hey, wat doe jij? Hey. Hartstikke lief, we mogen gewoon blijven zitten. Hem. Zo, ik zie pas ook dat hij dan echt... Uh... Ik kan mezelf laten zien, hallo. Echt jongen, ik kan nog maar 55 minuten filmen, anders is hij nog helemaal vol. Ik heb zoveel een Plopsaland, of uh, weet het, gisteren in de Efteling gefilmd. Gisteren? Ja. Oh. Ik ja, ze het handje! Maar aan het boekje? We zijn dat! Lekker tutteren! Wat zeg ik? Ik ga één keer proberen dat voor jou. Ja, ja nee. ga ik gewoon naar die kant bijvoorbeeld. Oh, ja. ja, ja. Oh. Je moet mijn glimlach nu eens zien. Je moet mijn glimlach nu eens zien. Hey, yeah, ja, je moet mijn glimlach eens. Nee! Wow! Hé, hey, wat Wat dit? Hé, mijn schoenen zijn nat. Gas, dit is een zwembad. Dit is geen jij, dit is een zwembad. Dit is niet leuk meer. Nu ga ik je irriteerd. Jezus, maak mij nat! Ik maak jou! Hé! Hé! Hé! Hey! Hé! Hé! Hé! Hey! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Jouw maatje schoen zit vast. What the fuck? Jouw maatje schoen zit dus wat... Ik ben leuker. Hey, Hoeveel <totstut> water kwam daar naar binnen? Echt jongs. Hé, de het loopt in een putje kom. We gaan een beetje zo. Ik ga naar mijn op dat putje. Dit is niet leuk meer. Nee, Lisha, niet doen. Oké? Okay. Hier mag jij. Nee, die... maar in mijn schoenen die... scho schoen zit al helemaal. Maar ik ben manne. Ik heb nog nooit zoveel water in dat bootje gekregen. Ja, ik, er zit een glimlach om mij niet meer. Ja, bots! Jezus, bots! Fucking hell, jongen! Tering! Moet je dat die kant zo nog zo staan? Ik ga wel eens even zitten. Ja, morgen ik alsnog wat? Ah, nou net. En mijn broek, jongen. Ik weet niet of, jou, uh, of oude onze oude ja, zit. Hierin ons geen wel. Ja, misschien komt het toch weer dat de piranje zo hoest is. Hé, oh, oh, oh. hey, perfect gingen we! Weer wat! Oh. Wow deze! Wow yo! Wow! Thomas. Ja, ze zitten glimmelig op mijn gezicht jongen! Oh, Lisa, word je alsjeblieft nat. Oh, kijk mijn haren. Ja, ik ben nat, hè? Oh, mijn Ja, je gaat hier niet precies naarheen als je het doet. allemaal oh, Anus. Ja, alsjeblieft. Kan je zitten? Alsjeblieft. je, ik ga voor Sas hier zitten, hè? Doei, Lisa. Ben ik heb even blij dat ik daar niet zat. Ja, we moet even, jij moet even nat horen. Kun vind daar gewoon nog tegen gaan. We moeten toch blijven zitten. Hier. Wat? Hier dan, jou. Hier word je toch niet nat. Hier. Nou, hopelijk kunnen we nog een keer blijven zitten. Het ja. blijft gewoon lekker filmen. Gezellig. is gezellig. Ge Kijk, zie je. Hun, kunnen daar, hun werden daar heel nat. Ze was vragen. Of... Uh, Nee. Nou, um, camera is leeg. Dus ik moet even met mijn GoPro filmen. Vonden jullie deze video leuk? Deel deze met iedereen en zeg.